Eind september komt de Nationale Ombudsman naar Zuid-Holland. Ik kom samen met mijn collega's, 26, 27 en 28 september, op verschillende plaatsen in de provincie. We staan in Ridderkerk op woensdag, op donderdag in Gouda en vrijdag zijn we in Den Haag. Met als bijzonderheid dat ik daar ben samen met de kinderombudsman. We komen praten met alle mensen in de provincie Zuid-Holland en met de bestuurders natuurlijk ook, van de gemeente en van de provincie, om te kijken of we iets kunnen betekenen voor mensen met wie het net misgaat met de overheid. Het kan zijn met de Belastingdienst, de politie, met de gemeente, een uitkering, misschien schulden. Als er iets is wat u dwars zit en waar de overheid mee te maken heeft, dan kunt u bij ons terecht. Um, we zijn overal ook in pop-up huiskamers van Alphen tot aan Zoetermeer. We hopen jullie daar te zien. U bent van harte welkom en we gaan graag in gesprek.